met je smartphones. Ja, en dus hebben we er maar één. <laughs> <Gatverdamme. hijen lacht> Welkom bij week 4. Nee, wat is het? Week drie. <hijen lacht> Noortje op de fiets. gebied. Echt een <hijen> toffe. <lacht> en uh, Noortje moet even bijkomen. <hijen lacht> en dan komt de cappuccino door? Ja. Hij heeft mijn uh, tientje, dus ik hoop dat hij komt. <hijen lacht> Dus uh, heel erg ja, goed gedaan. Chapeau. Wij zijn trots.